Ik ga ribbetjes en aubergine lakken op de barbecue. Honing, ik heb honing genomen van mijn eigen bijen. Daarbij komt een beetje sojasaus, graanmosterd, een lekker bruin bier, luikse siroop of perensiroop. En dan gaan we alles mengen tot een mooie lakage, Voor, voilà, ik heb de aubergine en de varkensribbetjes mooi ingesmeerd met de lakage. En vervolgens ga ik alles grillen op de barbecue. Nu gaan we aan de zijkant van de barbecue de aubergine en de varkensribbetjes rustig garen. Het is heel belangrijk dat je op het einde alles nog eens opnieuw mooi insmeert met een klein beetje lakage. Voilà, gelakte aubergine en ribben.